Welkom weer bij Rondje Parklaan. In de vorige aflevering praten we hierbij over de werkzaamheden aan de Edeseweg en de Bennekomseweg. En wat dat betekent voor jou als weggebruiker. In deze aflevering nemen we een kijkje bij andere plekken waar de parklaan komt te liggen. Want die komt helemaal van hier bij de rotonde bij de N224... tot aan het viaduct bij de A12 bij Bennekom te liggen. Nou, vandaag neemt Mark van aannemer van Gelder ons mee op pad. Waar staan we? Nou, we staan op de parklaan, de eh, hoogte van de nieuwe kazernelaan. We zijn hier eh, alles aan het klaarmaken zodat we kunnen gaan asfalteren. En alles klaar te maken en open te kunnen stellen voor het verkeer. En wat betekent het nou voor de nieuwe kazernelaan? De nieuwe kazernelaan die, uh, ligt hiernaast, die wordt uh, straks fietsstraat. En uh, ja, het autoverkeer wat nu daar rijdt, het is de bedoeling dat het uh, op de nieuwe parklaan gaat rijden. Nou, er worden hier best wel wat uh, bomen gekapt. Uh, blijft er nog wel een beetje groen hier? Ja, we plaatsen als heel snel alle groen ook weer terug. Dus we proberen zoveel mogelijk bomen te uh, poten ook weer en zo snel mogelijk. Uh, wat wel leuk is om te vertellen, we zullen een aantal bomen al naar voren halen. Dat zijn uh, voornamelijk uh, hopoverbomen, zoals dat mooi heet. Dat is voor de vleermuis. Dat die, uh, ja, we hebben op sommige plaatsen door het kappen van de bomen de routes doorbroken. En uh, door het terugplaatsen van grote bomen zou deze... Uh, weer worden hersteld en kunnen ze straks als ze uit de windslaap komen weer gewoon gebruik kunnen maken van de vliegroutes die ze altijd gebruikten. En uh, wanneer is deze weg nou uh, klaar? Wanneer kunnen we mensen daar overheen rijden? Nou, dat zou uh, medio uh, juni zijn, is de verwachting. En uh, waar gaan jullie daarna aan het werk? Wat gaan jullie daar doen? Uh, dit deel zullen we als eerste klaar hebben als het uh, goed is. En dan gaan we het stuk afmaken, dan maken we de hele parklaan af. En dan gaan we door naar de andere delen waar we nu ook al wel aan de gang zijn. Maar dat is voornamelijk kabelsleiding. En dan zullen we daar de weg aangelegd. Mark, wat zijn jullie hier aan het doen? Nou, hier zijn we een uh, fietstunnel aan het realiseren. Waar uh, straks de fietsers uh, onderdoor fietsen. En waar het autoverkeer van de parklaan uh, overheen gaat rijden. En uh, nou heb ik zelf niet zoveel ervaring met het aanleggen van tunnels. Is dat nou moeilijk? Nou, het is best wel een uh, complex klusje. Okay, je hebt een uh, toe- en afrit nodig naartoe, en dat uh, neemt uh, ja, heel veel ruimte in beslag. Dus dat is eigenlijk het, uh, het moeilijkste qua inpassing. Ja, en het bouwen zelf is ook wel uh, complex met uh, ja, heel veel uh, wapeningstaal en uh, wat allemaal met de hand uh, erin gemaakt wordt. En uh, well, ja, Dat is toch wel echt wat, uh, een ambacht om te zeggen. En wat, wat vind je nou het leukste uh, aan zo'n klus? Nou, als die klaar is. Ja, dan, uh... Zodat je er zelf doorheen kan fietsen? Ja, dat uh, de, de fietsen veilig aan de overkant kunnen. Dan, uh, ja, dat is uh, altijd mooi. Ja, het, is, uh, ook het werk zelf is ook heel mooi om te zien. Het is altijd wel, het is ook wel mooi om te zien dat er eerst niks is. En uiteindelijk uh, dat er een uh, mooie veilige fietsoversteek is, zeg maar. En, en wanneer is die fietsoversteek klaar? De verwachting is medio mei. Nou, mooi, ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel. Dat was hem weer. Zoals je ziet er wordt er op veel plekken tegelijkertijd hard aan de parklaan gewerkt. Heb je nou een vraag voor ons? Laat hem achter in de comments. En wie weet behandelen we hem in de volgende aflevering. En wist je trouwens dat er nog een razende reporter van de parklaan is? Koele Michael maakt hele mooie beelden. En als je in de comments kijkt zie je een link naar zijn kanaal. Tot de volgende aflevering.